Als je de eerdere Smart Kids Lab-missies hebt gedaan, dan heb je al veel verschillende plaatsen in jouw buurt onderzocht. Je hebt bijvoorbeeld ontdekt waar, wanneer en waardoor er fijnstof in de lucht zit, dat zure vloeistoffen slecht zijn voor je tanden, maar soms juist goed voor bepaalde planten, en hoeveel mineralen er in bepaalde vloeistoffen zitten. In de missies heb je je onderzoeksdata steeds zelf verzameld en genoteerd op je werkblad. In deze missie ga je niet alleen een computer gebruiken om de data te verzamelen, maar ook om de data automatisch op te slaan en te presenteren in een grafiek. Een grafiek is een grafische weergave van jouw onderzoeksdata. Een grafiek kan soms veel overzichtelijker zijn dan alle getallen gewoon in tekst achter elkaar. Het wordt zo makkelijker om te zien wat je precies onderzocht hebt. In deze missie ga je met je microbit gedurende een bepaalde periode de temperatuur meten. Bijvoorbeeld, hoe snel daalt de temperatuur van iets als je het in de koelkast legt? Of, hoe snel wordt iets warm in een stilstaande auto in de zon? Het zal gevaarlijk zijn om de hele dag in de koelkast of een stilstaande auto in de zon te gaan zitten. Dus daarom gebruiken we je Microbit en een sensormodule. Deze openlog module kan de onderzoeksdata die jij verzamelt met je Microbit opslaan op een klein geheugenkaartje. Eerst programmeren. Navigeer naar makecode.microbit.org en klik op nieuw project. De code voor dit project bestaat uit twee delen. Het eerste deel om de data te versturen naar de OpenLog-module. Uit Serieel plaats je het Serieel-blok binnen het bij opstarten blok Tx en Rx staat voor Transmitting, in het Engels verzenden, en Receiving, in het Engels ontvangen. Deze laatste gaan we gebruiken. De OpenLog-module ontvangt, dus Received, de onderzoeksdata vanuit de pin 0 van je microbit. De Boutrate geeft aan hoe snel de gegevens verzonden worden. Hoe hoger, hoe sneller. Ik zet hem op 9600. We hebben geen hoge snelheid nodig. Ook maak ik een variabele, header. Zo kan ik straks precies nog terugvinden welke gegevens ik heb verzameld. De header stel ik samen uit de tijd in minuten en de temperatuur in graden. En deze stuur ik eenmalig naar mijn Open Log module. Nu jij. Schrijf je code. In het tweede gedeelte van de code verzamelen we de data die we willen meten. Voegen we deze samen en sturen we het als een pakketje via de P0 naar de OpenLog-module. Ik maak eerst een variabele data. Deze variabele bestaat uit de tijd en de temperatuur. Op je microbit is standaard een temperatuursensor aanwezig en ik kan deze dus makkelijk opnemen in de code. Je zou natuurlijk ook de gegevens van de andere sensoren op je microbit kunnen verzamelen. Dat is misschien iets voor een volgende keer. Tijd wordt vastgelegd in milliseconden. Dat vind ik wat onhandig. Dus door middel van een berekening, een formule, reken ik de milliseconden om naar minuten. Dan schrijf ik de variabele data via het seriële blok naar de OpenLog module. 1 minuut kan ik niet direct invullen, want het pauzeerblok werkt ook in milliseconden. Dus vul ik 60.000 milliseconden in, oftewel 1 minuut. Nu jij. Opslaan, downloaden, microbit aansluiten en sleep het hexbestand naar je microbit drive. Nu jij. Dan de meter in elkaar zetten. Sluit de soldeerbout aan. Wacht een paar minuten en soldeer de vijf headers op deze manier aan de open log module vast. Doe een heel klein beetje soldeertin op de soldeerbout voor de geleiding. Veeg hem schoon. En verwarm dan twee seconden de headerpin. Breng vervolgens voorzichtig de soldeertin aan op de pin, zodat deze vloeibaar wordt en beide onderdelen verbindt. Als het goed is, vloeit de soldeer mooi als een piramide uit. Maak je een foutje of is de soldeer een druppel geworden? Geen probleem. Verhit de druppel met de punt van de soldeerbord opnieuw en hij vloeit mooi uit. Herhaal dit ook voor de andere pinnen. Let op, de soldeerbord wordt heel heet, raak hem niet aan. Draag ook een veiligheidsbril en handschoenen. En vergeet de soldeerbout niet uit te zetten wanneer je klaar bent. Nu jij. Dan de meter in elkaar zetten. Stop de SD-kaart in de module. Sluit de openlogmodule op de klemmen aan. Batterij aansluiten. Ik gebruik een 5 volt battery pack. Want deze OpenLog module heeft aan twee batterijen niet genoeg. En als het goed is zie je de ledjes op de OpenLog module oplichten. Zo weet je zeker dat die werkt. Zet de meter op de plaats die je wilt onderzoeken. In mijn geval de koelkast. En laat hem dan met rust. Wachten dus. Ben je klaar met je onderzoek? Mooi. Haal dan de SD-kaart uit de OpenLog-module. Stop hem in de adapter en plaats deze in je laptop of computer. Start je browser en navigeer naar docs.google.com/spreadsheets. Log eventueel in met je Google-account. Klik op leeg. Dan bestand, spreadsheet-instellingen en kies Verenigde Staten. En instellingen opslaan. Importeren. En kies Uploaden. Navigeer naar de SD-kaart. Selecteer het logbestand. Kies als scheidingstype comma. En klik op Gegevens importeren. Nu jij. Je ziet nu twee kolommen met jouw verzamelde data. Het kan zijn dat de eerste paar getallen een beetje raar zijn. Gooi die maar weg. De tijd die mijn microbit heeft genoteerd heeft een heleboel cijfers. Maar eigenlijk kun je alle cijfers achter de punt weglaten. Het cijfer voor de punt geeft namelijk de minuten aan. Ik selecteer beide kolommen door met de shift toets ingedrukt eerst op de A en dan op de B te klikken. Dan klik ik op diagram invoegen. En dan vloeiend lijndiagram. Nu jij. In mijn diagram zie je hier op de horizontale as de tijd en op de andere as, de verticale as, de temperatuur. Ik heb mijn onderzoeksinstrument gedurende 1 uur in de koelkast geplaatst. Als ik kijk naar mijn grafiek, zie ik de temperatuur eerst heel snel dalen. De eerste 5 minuten daalt hij 22 graden. Daarna vlakt de daling af tot ongeveer 7 graden. En daarna de volgende 48 minuten naar 6 graden. Mijn conclusie zou bijvoorbeeld kunnen zijn, als ik iets in de koelkast leg, daalt de temperatuur niet in een rechte lijn. De eerste paar minuten daalt de temperatuur heel snel. En daarna steeds minder snel. Tot uiteindelijk de binnentemperatuur van de koelkast bereikt is.